Welkom bij Tomzorg. Zoekt u een douchekruk stabiel en veilig, maar met een draaibare zitting? Dan is de douchekruk Excelcare een interessante keuze. De douchekruk Excelcare, zoals gezegd, heeft een draaibare zitting, makkelijk als u onder de douche wilt draaien om bijvoorbeeld iets te pakken. Deze is voorzien van een zeer zachte bovenlaag, anti-slip zodat u ook veilig en comfortabel op de douchekruk kunt zitten. De douchekruk is uitgevoerd met vier poten met grote doppen, zodat de douchekruk altijd stabiel staat en nooit uw douchevloer kunt krassen. Voorzien van de mogelijkheid om de hoogte van de douchekruk te verstellen, simpelweg door de poten uit- of in te schuiven en te ontgrendelen met deze knop. De zithoogte kunt u zo instellen van 42 tot 52 centimeter hoogte. Dus altijd een zithoogte te vinden die u past. En natuurlijk een zeer stabiele, stevige kruk. Sterk tot gebruikers van wel 100 kilo. Dus zoekt u een douchekruk. Stabiel en veilig. Met een draaibare bovenkant en zeer scherp geprijsd, dan is de ExoCare een zeer goede keuze. Gaat u over tot de aankoop van deze kruk van deze ExoCare, dan wens ik u daar natuurlijk veel plezier mee en hoop u spoedig bij Tomzorg terug te mogen zien. Hartelijk dank.